Het onderwijs moet beter, dat zegt de Vlaamse scholierenkoepel. Naar aanleiding van de verkiezingen presenteerde de organisatie haar eisen voor de toekomstige minister van Onderwijs. De thema's komen voort uit een grote enquête bij de schoolgaande jeugd. We zijn vandaag 24 april. We vinden het hoog tijd dat jullie weten waar de nieuwe minister van Onderwijs, de beleidsmakers en het Vlaams parlement de komende vijf jaar werk van moeten maken voor volgens scholieren. Kelly Surgeloze, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel is tevreden met de onderwerpen die uit de rondvraag zijn voortgekomen. We hebben zes prioriteiten opgeleid en dat gaat van inspraak op school, gemotiveerde leerkrachten, werk we werken aan een goed antipestbeleid. De leerstof die nuttig en praktisch moet zijn, maar ook goede afspraken en een goed schoolreglement dat daar rond gewerkt wordt. Alle thema's zijn belangrijk, maar voor de voorzitter verdient er eentje extra aandacht. Het werken rond pesten op school. Het tijd dat dat echt gewoon als de focus wordt genomen in heel dat gezondheidsbeleid op school. Dan momenteel eigenlijk nog maar op de vlakte blijven bij gezonde voeding en sporten. Dat psychisch welbevinden moet daar ook een plaats bij krijgen. Huidig minister Pascal Smit benadrukt de opdracht van de leraars. Gemotiveerde leerkrachten, daar staat of uh, valt alles mee. En op die manier kan je in onderwijs interesse werken bij jonge mensen. En waar interesse is, is onderwijs. Heel belangrijk is dat leerkrachten uh, niks mis mee is die hele leven voor de klas staan. Maar daarnaast zijn er ook leerkrachten die in de privé gewerkt hebben, die op een moment goesting hebben om in onderwijs les te geven, die moeten we ook in onderwijs krijgen. En op die manier krijg je een versterkt onderwijsteam. De minister heeft nog bemoedigende woorden voor zijn opvolger. vol, hè? onderwijs is de moeilijkste uh, materie die er is. Er is altijd wel iemand die tegen is. Uh, men vergeet soms wel eens het algemeen belang, zorgen dat jongeren het uh, beste onderwijs krijgen. Voor mij is de droom dat uh, iedereen die 18 jaar is uit onderwijs komt uh, en die een beroep moet kiezen die leerkracht wil worden. Op die manier heb je pas zeer goed onderwijs. Mijn persoonlijke droom voor onderwijs is dat gewoon iedere jongere de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen tot wie dat hij wil zijn daardoor ook de kans heeft om zijn dromen later waar te maken.